20, 25 jaar, 50 jaar? 20 jaar, 40. Iets van 20, 21 jaar. 20? 15 en 20. Rond de 90, 25 jaar. 32 jaar. Gangam style. Van Britain's Got Talent kijk ik wel vaak filmpjes. Onlangs heb ik uh, filmpjes gezien over uh, de, de kapsels doorheen de, de eeuwen en dat vond ik al super leuk. Ik kijk vooral muziek um, en ook wel hoe dat een speelt. Meestal muziekjes en ja, filmpjes, zo korte of trailers. Ik heb een abonnement op Enzo Knol en dat kijk ik wel elke dag. Voetbalfilmpjes, van voetbal voetballers. Meestal muziek en meestal verschillend bij mij. Ik heb geen favoriet. Ik vind het wel gemakkelijk YouTube.